Welkom in het Oorlogsmuseum. Museum. Op het slagveld bij Alvaro, ontstort dit museum. Sinds 1946 vertellen we hier een verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Zodat het niet wordt vergeten. Ik ben Moudi, ik ben Hassi. Ik ben Jascha. Vandaag is dit het V-team testpanel om eens te gaan kijken of dit museum wel geschikt is voor de jeugd. Ik vind het heel erg leuk dat jullie allemaal samen zijn gekomen. We hebben acht mensen. Bij iedereen kunnen we even in hun leventje stappen... ...om te kijken wat voor keuzes zij gemaakt hebben. Want het is vooral tijdens oorlogstijd ook keuzes maken. Dit is iemand die in het verzet zat. Hier kun je dus instappen in zijn leven. We hebben een meneer gehad die Auschwitz heeft overleefd. Wat hij eh, ontzettend naar vond is dat hij dag en nacht werd herinnerd door dat nummer op zijn arm aan zijn slechte tijd in Auschwitz. Dus dat heeft hij operatief laten verwijderen. Dat stukje huid met dat nummer heeft hij aan ons museum geschonken. zodat wij het niet vergeten hoeveel ellende daarachter zit. Helene Engel was een meisje van elf toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 10 mei 1940. Ik zie allemaal Duitse vliegtuigen overgaan. Mijn broers komen in de Hollandse Schouwburg terecht. Een oud theater in Amsterdam, waar alle Joodse mensen uit de stad door de Duitsers worden verzameld. Na een paar dagen worden ze s'nachts met de trein doorgestuurd naar kamp Westerbork. Uit Westerbork sturen ze nog één briefkaart. Daarna hoor ik niets meer van ze. Ik vind het wel mooi dat je nu ook gewoon van een meisje van elf hoort, van hoe het is geweest. Ja, ik vond het wel heftig, omdat je dan uh, ziet dat langzaam aan hand, Elke, dat ze familieleden verliest en vrienden en uh, dat ze eigenlijk uit in de eentje overblijft. Ik denk dat het ook zo wat meer indruk maakt dan wanneer je het leest, omdat het zo echt wel verteld wordt en je het zelf ook mee voelt wat zij heeft meegemaakt. Juist de kinderen zijn belangrijk voor ons. Dat zijn degenen waar we de boodschappen aan willen doorgeven. Dat vrijheid niet zomaar vanzelfsprekend is. In dit bos, in dit dorp, is een grote tankslag geweest. is een slag geweest. Als je hieronder kijkt, zie je ook dat hij helemaal open is geslaagd. Hier is niemand goed uitgekomen. Dit vliegtuig is een Dakota. Dat vliegtuig trok dit vliegtuig. Er zijn heel veel van deze oorlogsmuseums, maar niet zoals deze. Ik bedoel, een stukje huid van een man. Dat is denk ik misschien het enige hier in Nederland. Je moet die verhaal niet vergeten zoals de hongerwinter of dat mensen echt keuzes moesten maken in oorlog. Soms goed in ons ogen nu of slecht. Vrijheid en daarover nadenken, niet zomaar iemand achterna lopen is zo belangrijk. Dat is wat we uit moeten dragen. Dat mensen die hier zijn geweest naar huis gaan en nadenken. En dit is dus wat er gebeurt met een vliegtuig wat neergehaald wordt en op de grond neerstort. In zoveel kleine stukken klapt dat uit elkaar. Er blijft niets van over overgaan. Uh, indrukwekkend eigenlijk. Dus je ziet niet echt de gevolgen van een soort vliegtuig. Of als er opgeschoten wordt, dan zie je niet pas echt de gevolgen. Een gewoon vliegtuig is een gewoon vliegtuig. Maar deze maakt pas indruk, omdat die zo kapot is. Dan zie je pas wat er echt kan gebeuren in een oorlog. Ja, aan het eind van zo'n dag het, hoort er toch een beetje een cijfer bij jongens. Welk cijfer? Wat? Ah, Acht? Ah. Ja, trots. Laat jij een ander vrij, Ook of... of... word je in een museum. Maar daarbuiten is het aan jou.